Uh, yeah. Ik ben Shady, ik ben 14 jaar, ik ben van Marokkaanse afkomst en ik woon in Amsterdam Zuid. Ik wil graag mijn cultuur verwerken in mijn karakter, maar toch goed passen in deze samenleving. Dat is behoorlijk een uitdaging, want het is moeilijk om als allochtoon, als volwaardig Nederlander gezien te worden. Ik denk dat ik dit toch kan bereiken, omdat ik vind dat iedereen een bijdrage kan leveren aan elkaar, ongeacht waar je vandaan komt.